We lezen de teksten uit de heilige boeken bij het onderwerp Nader tot U. In een hindoeïstisch geschrift lezen we De Allerhoogste Persoonlijkheid God zei O sterk gearmde Arjuna, luister opnieuw. De schare halfgoden en ook de grote wijzen kennen mijn oorsprong en volheden niet omdat ik in alle opzichten de oorsprong van de halfgoden ben. Ik ben de oorsprong van alle spirituele en materiële werelden. Alles komt voort uit mij. De wijzen die hiervan volkomen doordrongen zijn, bewijzen me devotionele dienst en vereeren me met heel hun hart. Om hun bijzondere genade te tonen, verdrijf ik die aanwezig is in hun hart met de stralende lamp van kennis, de duisternis die voortkomt uit onwetendheid. Arjuna zei, O Krishna, O Allerhoogste mysticus, hoe zal ik voortdurend aan je denken en hoe zal ik je kennen? In welke verschillende verschijningsvormen moet ik je in gedachten houden, o Allerhoogste Persoonlijkheid Gods? En de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei, Ja, ik zal je over mijn luisterrijke manifestaties vertellen, maar dan alleen de voornaamste, o Arjuna, want mijn volheid is onbegrensd. Ik ben de superziel, o Arjuna, die zich in het hart van alle levende wezens bevindt. Ik ben het begin, het midden en het einde van alle wezens. In een boeddhistisch geschrift lezen we Hij die de natuur van het zelf kent en de werking van de zinnen begrijpt, Vindt geen plaats voor het ik en zal aldus eindeloze vrede bereiken. De wereld houdt vast aan de gedachten van ik en daaruit komen verkeerde opvattingen voort. Sommigen zeggen dat het ik voortduurt na de dood. Sommigen zeggen dat het vergaat. Beide is verkeerd en hun dwaling is heel pijnlijk. Maar als anderen zeggen dat het ik niet sterven zal, dan is er te midden van alle leven en dood slechts één werkzaamheid die niet geboren werd en niet stierf. Indien hun ik al dus is, dan is het volmaakt en kan het door goede daden niet volmaakter worden. Het voortdurende, onvergankelijke ik kan nooit verandering ondergaan. In een geschrift van Zarathustra lezen wij Want Heer, Gij zijt immers de zin en het doel, het begin en het einde van de kosmische evolutie, maar ook de kern van wat wij in onszelf als het beste aanvoelen. Ja, Gij zijt de bron van het leven zelf, een overvloeiende bron, die weldadig in onze zielen doet stromen. Dag en nacht, licht en duisternis, voor ons verstand door een diepe kloof gescheiden, zijn in uw wezen ondeelbaar verenigd. Verlicht ons inzicht, Heer, om iets van dit onbegrijpelijke mysterie te beseffen. In een joods geschrift lezen we Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak, verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons ter hulp. Verlos ons, ter wille van uw trouw. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, mijn God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? In een christelijk geschrift lezen wij in de brief van Paulus aan de Romeinen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 In een islamitisch geschrift lezen wij In naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige Jij, die een deken over je hoofd hebt getrokken, sta op, halverwege de nacht of iets daarvoor. Zeg dan de versen van de Koran rustig, mooi en duidelijk op. Mohammed. Wij vertrouwen je belangrijke woorden toe. S'nachts opstaan is een bijzondere belevenis en doet het woord krachtiger werken. Je hebt gedurende de dag veel andere dingen te doen. Neem daarom de rust van de nacht. Laat alles achter je. Gedenk Allah en wees volledig bij Hem. In een mystiek geschrift lezen wij In velerlei vermoeming en in elk daarvan uniek, hebt u wel duizendmaal mijn hart gewonnen. Het hart is Gods poort, wie aanklopt, vindt meteen gehoor. Een ogenblik met u is eindeloos meer waard dan vele jaren leven zonder u. Als u voor me staat, geliefde, wiek ik omhoog, licht wordt mijn last, maar als mijn kleine zelf zich voor mijn oog verheft, stort ik ter aarde, verpletterd door zijn gewicht. Wanneer wij oog in oog staan met elkaar, geliefde, weet ik niet, bent u mij of ben ik u? Als u niet voor me staat, zie ik mezelf, bent u er, dan ben ik verdwenen. Bent u alleen met mij, dat is een zegen. Ben ik verdwenen? Dat is de grootste zegen van al.